YouTube of Vimeo. Welk videoplatform is het beste voor jouw bedrijf? YouTube en Vimeo zijn de twee meest populaire videoplatformen om je video te uploaden. En daarom krijg ik vaak de vraag: gewoon hoor, YouTube of Vimeo. Welk van de twee is beter voor mijn zakelijke video's? In deze video krijg je daarom een vergelijking tussen YouTube en Vimeo. En leer je de belangrijkste verschillen tussen deze twee video hosting kennen. En YouTube en Vimeo hebben elk zo hun voor- en nadelen. Waarover je nog uitgebreider leest in het artikel op video.nl. Maar na het bekijken van deze video kun je voor jezelf alvast een keuze maken. Om je zakelijke video's op YouTube te zetten of juist op Vimeo te delen.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 Uh, bijvoorbeeld over wat het kost om een video te laten maken voor je bedrijf. Maar goed, terug naar het uh, onderwerp van deze video, namelijk waarom zou je kiezen voor YouTube of waarom voor Vimeo voor je zakelijke video's? Nou, uh, Het feit dat je deze video bekijkt is uh, al een heel goed teken, uh, want dat betekent dat je op zoek bent naar de beste manier om je zakelijke video's te delen. Uh, en in deze tijd wil je het video natuurlijk onderdeel maken van je marketingstrategie. Uh, maar ook van je bedrijfsstrategie. Want ik vermoed dat je er nu ook over nadenkt om een deel van je diensten ook online aan te gaan bieden. Hè, zodat je je klanten kunt helpen ook als je niet fysiek bij elkaar kunt komen. En het is voor klanten heel erg fijn om in hun eigen tijd nieuwe kennis op te doen en nieuwe vaardigheden te leren. En het bespaart jou heel veel tijd, want je investeert één keer in het maken van een online cursus met instructievideo's. En klanten krijgen heel veel waarde zonder dat het jou nog extra tijd kost. En zo gaf ik onlangs een online implementatietraining, YouTube voor bedrijven, waarbij de deelnemers naderhand ook toegang krijgen tot een online omgeving met uh, instructievideo's en voorbeeldscripts en hele stappenplannen en een deelnemer vertelde aan het begin van de training het volgende. En ik uh, neem hier aan deel omdat ik inderdaad uh, altijd gemixt feelings heb over YouTube en uh, volgens mij haal je heel die weerstand vandaag weg. Oké, okay. nou dat is wel de bedoeling want wat is, waar zit je precies je weerstand bij YouTube? Um, van de ene kant Um, omdat YouTube natuurlijk aan Google gelinkt is, uh, weet ik nog... Kijk, ik heb alles op Vimeo staan. En dat is een heel veilige eigen omgeving. Dus ik voel oh, ja. me er niet zo veilig bij. Zo moet ik het zeggen. Oké, okay, ja. Ja, dat snap ik. Ja. En dat is iets wat ik uh, vaker om me heen zie gebeuren. Uh, dat mensen hun marketingvideo's uh, op Vimeo zetten en niet op YouTube. En ze denken dat YouTube uh, niet voor bedrijven is, omdat het geen... Ja, professionele uitstraling heeft en er veel advertenties worden getoond. Of ze denken dat YouTube alleen voor vloggers is of dat, uh, of dat YouTube pas werkt als je een heel groot YouTube kanaal hebt. Nou, als jij dit ook denkt, uh, dan uh, laat je echt kansen liggen. En dat brengt me bij het eerste punt, namelijk video SEO. Uh, want jij wil natuurlijk gevonden worden. En een van de allerbeste manieren is om hier uh, YouTube video's voor te gebruiken. Uh, want video's delen op YouTube is gewoon heel erg slim, omdat je video op pagina 1 van Google en YouTube kan verschijnen. En als je weet hoe je dat uh, op de juiste manier doet, dus hoe je je video optimaliseert, uh, dan heb je daar vandaag uh, profijt van. Maar ook morgen en overmorgen en over jaren. En daarom ben ik zo enthousiast over YouTube. Uh, omdat je video's er gewoon een, uh, ja, een hele lange houdbaarheidsdatum hebben. He, ik heb video's die ik jaren geleden op internet heb gezet, op YouTube heb gezet. En ze leveren nog dagelijks uh, nieuwe bezoekers op. En dat is gewoon helemaal organisch. He, zonder ook maar 1 euro uit te geven aan uh, advertenties. Uh, en het werkt ook als je een uh, klein YouTube kanaal hebt, zoals ik. Uh, ik heb veel minder dan duizend abonnees. En toch krijg ik nieuwe klanten door mijn... YouTube-video's, uh, zo ook de deelnemer aan mijn uh, implementatietraining YouTube voor bedrijven. En we hebben elkaar nog nooit uh, in levende lijf ontmoet, uh, maar ze heeft op een bepaald moment uh, een van mijn video's op internet gezien. Uh, ze is op mijn lijst gekomen, ze is mij blijven volgen via mijn nieuwsbrieven en ze is klant geworden. Dus ja, ga eens voor jezelf na hoe dat voor jou zou zijn als je op deze manier klanten gaat krijgen. En dat kan ook voor jou werken. Nou goed, terug naar de vergelijking tussen YouTube en Vimeo. Uh, voor video SEO, dus voor zoekmachine optimalisatie, is uh, ja, YouTube echt de absolute winnaar. En Dan gaan we door naar het volgende criterium, namelijk versiebeheer van je video. Want als je vandaag een video maakt, dan is de kans heel erg groot dat je er over een half jaar aan wil veranderen, He, omdat de inhoud niet meer actueel is of dat er ja, gewoon iets gewijzigd moet worden. En bij Vimeo heb je de mogelijkheid om je video te vervangen door een nieuwe versie uh, en de videolink en de statistieken blijven gewoon behouden. En om je een voorbeeld te geven in mijn uh, online cursus YouTube voor bedrijven heb ik een uh, instructievideo over ja, hoe je meer kijkers voor je video krijgt. En er is onlangs een update geweest in YouTube en dus heb ik de bestaande instructievideo natuurlijk aangepast. Uh, zodat mijn klanten zien hoe het, hoe het nu goed werkt. En ik hoef alleen een nieuwe versie van de video te uploaden zonder um, ja, de instellingen helemaal aan te hoeven passen. En de embedcode van de video blijft gelijk. Uh, dus ik hoef ook niks te wijzigen in de online omgeving van de cursus. En de statistieken blijven ook uh, behouden. Uh, dus dat is ideaal. Terwijl als je je video op YouTube zet en je wil er iets aan wijzigen, dan ja, kun je twee dingen doen. Uh, je kunt de originele versie van je video um, laten staan uh, en een nieuwe versie uploaden. En de reacties en de weergave en alle statistieken die, die blijven dus behouden. Uh, maar je hebt dan alleen wel twee video's over hetzelfde onderwerp. Nou, de tweede optie is om je originele versie van je video uh, te verwijderen. Maar goed, daarmee verlies je natuurlijk ook de, alle reacties en de statistieken. Uh, die gaan allemaal verloren. Maar je gaat dan een nieuwe versie van je video uploaden... en die ga je optimaliseren voor bepaalde zoektermen waarop je gevonden wil worden. En uh, voor versiebeheer van je video is, uh, is Vimeo dus de winnaar wat mij betreft... omdat je heel gemakkelijk een video kan vervangen door een nieuwe video. Nou, Dan gaan we door naar het volgende punt. Uh, YouTube of Vimeo op je Wordpress website. Als je een website voor je bedrijf hebt, uh, dan is de kans heel groot dat het een Wordpress website is. Uh, en op je website wil je natuurlijk een uh, video hebben staan, zodat mensen jou vast kunnen ontmoeten uh, en jou leren kennen. En hoewel het wel mogelijk is om een video te uploaden in je Wordpress website zelf, uh, is Wordpress er natuurlijk niet voor gemaakt om uh, video's te hosten en jouw hoge kwaliteit video's zijn natuurlijk meestal grote bestanden uh, en dat vraagt heel veel tijd om uh, die te laden en helemaal als een bezoeker van je website uh, een uh, trage internetverbinding heeft. Uh, dus video's uploaden in je Wordpress website zelf kan ik je daarom uh, afraden want dat maakt je website heel erg traag en je wil juist een snelle website hebben hè, om de bezoekers van je website ook een goede ervaring te geven maar natuurlijk ook voor Google want uh, een snelle website is ja, voor Google gewoon heel belangrijk om uh, hoog te renken in de zoekmachine dus als je een video op je website wil laten zien uh, dan is het veel beter om je YouTube video of je Vimeo video te embedden dus om je video in te sluiten op je website en dat brengt me bij de laatste tip, die dus vooral relevant is als je een video gaat insluiten op je website. En dat is de videoplayer. En de videoplayer van Vimeo biedt je een aantal mooie opties die YouTube dus niet heeft. Zoals dat je de videoplayer in je eigen huisstijlkleuren kunt zetten. Dus je geeft het kleurnummer op en de videoplayer past dan helemaal in de look en feel van jouw branding. En je kunt ook je logo toevoegen aan de videoplayer. En deze klikbaar maken naar je website of naar een speciale landingspagina. En dat geeft natuurlijk een hele ja, professionele uitstraling. En ja, de, de videoplayer van, van YouTube heeft al die opties niet. Dus ja, goed, YouTube of Vimeo, welke ga jij kiezen? Dat, uh, dat hangt er dus helemaal vanaf welk doel je wil bereiken met je video's. En als je goed gevonden wil worden, dan, uh, ja, dan wil je je marketingvideo's zeker op uh, YouTube zetten. En daarom staan al mijn marketingvideo's op YouTube en alle instructievideo's uh, voor klanten die staan allemaal op Vimeo en dat is wel zo overzichtelijk. Dus uh, ja, dit was hem. Uh, een compleet overzicht met de vergelijking tussen YouTube en Vimeo vind je op mijn site verdienenmetvideo.nl en uh, abonneer je op mijn YouTube kanaal om een melding te krijgen als ik weer een nieuwe video voor je heb over videomarketing en als je nou mensen uit je netwerk kent die uh, geholpen zijn met deze informatie deel deze video dan uh, dat waardeer ik enorm en als er een onderwerp is waar je graag een video over wil zien uh, laat het me dan even weten in een reactie onder deze video en uh, nou, bedankt voor het kijken naar deze video en uh, ik zie je graag weer in de volgende video